Mijn naam is Verenk, ik ben dual career officer bij Tilburg University. Ik ondersteun studenten die twee carrières hebben. Studie aan de ene kant, topsport of ondernemerschap of artiesten aan de andere kant. Als oud-topsporter denk ik dat ik heel goed in staat ben om met jou mee te kijken naar wat er allemaal voor nodig is om de twee carrières goed te kunnen combineren. Ik ben Bas, 24 jaar, ondernemer en student aan Tilburg University. Ik ben Frank Rijken, ik ben 23 jaar oud. Ik doe tosporteurne en ik studeer bedrijfseconomie aan Tilburg University. Dit doe ik op Tilburg University, omdat Tilburg University mij de mogelijkheid biedt... om naast het flexstuderen ook een heel stuk begeleiding te krijgen. En dat vind ik heel erg belangrijk en helpt me heel erg verder. Tilburg University vindt het voor mijn gevoel heel belangrijk... dat ik mijn studie goed combineer met mijn tosport. En echt enorm veel waarde dat ik ook mijn tosport op heel hoog niveau kan beoefenen.